De dagelijkse werkzaamheden bij OMREEN als sorteren plus zijn het sorteren van materialen in de sorteerkabines. Af en toe ben ik ook inzetbaar als operator op de kraan en als shovelmachinist op de ONF voorbehandeling. En op de vloer als heftruckchauffeur. Eigenlijk allesomvattend en flexibele functie. Aan het begin van de ochtend, als we ochtenddienst hebben, beginnen we om 6 uur. We zijn meestal altijd een kwartier van tevoren aanwezig om een overdracht te hebben. Het ligt er een beetje aan op welke afdeling op dat moment aan het werk ben... en dan krijg ik werkinstructies op dat moment wat er gedaan moet worden. Mijn uh, dagelijkse werkzaamheden als logistiek medewerker ben ik verantwoordelijk voor het uh, laden en lossen van de plastic baaltjes in een vrachtwagen. Hier bij uh, omrennen uh, recyclen we huisafval. Dan maken we van oud plastic weer nieuw plastic. En zo maken we van niets weer iets. Zo dragen wij een steentje bij voor een beter milieu. Er zijn veel opleidingsmogelijkheden bij Omrin. Ik ben nu drie jaar werkzaam bij Randstad. En ik heb namens Randstad mijn chauffeurcursus mogen behalen. In het begin heb ik bij KSI op de afdeling gewerkt. Dat is ook een onderdeel hier bij Omrin. Daar heb ik mijn heftruckcertificaat kunnen halen via Randstad. Het werken via Randstad bevalt prima. Je bent geen nummer hier. Er is eigenlijk altijd wel iemand aanwezig voor Randstad, waar je eventjes je praatje kan doen. Als je iets wil en je wil groeien, dan is hier echt een toekomst voor jou. Wat vind ik leuk aan mijn functie? Het is eigenlijk net Tetris, maar dat in het echt. Zal ik de juiste baaltjes om elkaar stapelen en dan zo in de vrachtwagen zetten. Daarnaast is het ook vooral de afwisseling is gewoon heel erg leuk. De mogelijkheid voor nieuwe dingen te leren. Ik vind mijn functie als logistiek medewerker hartstikke leuk en het betaalt lekker. De werksfeer bij OMRIN is over het algemeen eigenlijk gewoon heel goed. Ik heb leuke collega's bij Omerin. We hebben het altijd heel erg leuk en altijd gezellig. Leuke collega's, ja, want anders had ik hier niet gewerkt. Het begint eerst bij Randstad, maar het is ook zeker mogelijk om bij Omrin in vast dienst te komen. Daarnaast is het ook zo dat je voor een circulaire economie werkt. Nou, en wie wil dat nou niet? Een steentje bijdragen aan het milieu. Wat doe jij morgen?